Hallo, ik ben Jorik. En ik ben ik. Wij zijn student elektrotechniek. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik vanaf jongs af aan al interesse heb in de werking van apparaten. Ik heb op het mbo elektrotechniek gedaan en ik hoop met deze hbo-opleiding dagelijks leven van mensen nog makkelijker te maken door steeds slimmer apparaten neer te zetten. Je werkt bij onze opleiding aan echte opdrachten bij echte bedrijven. Ze hebben voor het Amsterdams bedrijf Eddy Light Sensor mede ontwikkeld waarmee je geuren in carbon fiber kunt waarnemen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van carbon in plaats van metaal bij het bouwen van auto's en vliegtuigen. Carbon is namelijk net zo sterk, maar veel lichter dan metaal. Een groot probleem bij carbon is dat het moeilijk te ontdekken is of het beschadigd is of niet. Daardoor wordt er vaak onnodig dure dingen vervangen of wordt een auto zelfs tot de los verklaard. Wij werken aan een sensor die makkelijker schutjes in carbon kan opsporen. Wat onze sensor nou zo speciaal maakt is omdat hij compact is, relatief goedkoop en makkelijk is te bedienen. Zo kan de garage bij jou om de hoek makkelijk met het systeem werken. De samenwerking met Jorik en Nick is uitstekend vanuit elektrotechniek. Omdat juist voor dit project hebben we hele gevoelige sensoren nodig. Er komt allerlei moderne elektronica bij kijken. Dat is vanuit de HVA ideale uh, samenwerking. De samenwerking met Rudolf van Stop had wekelijks tijd voor ons. We hebben veel van hem mogen leren, vooral op het natuurkundig gebied. Vooral hoe wel stromen reageren in carbon. Het is fantastisch om te weten dat je hebt gewerkt aan een sensor... die ervoor zorgt dat auto's straks veilig de weg op gaan.